Hoi, welkom in deze online module van NOC NSF over vrijwilligersmanagement. Klinkt dat ingewikkeld? Nou, maak je daar geen zorgen over. De module bestaat namelijk vooral uit praktische tips en inzichten waar je mee verder kan als vereniging. Want iedereen klaagt over dezelfde dingen, toch? Tekort aan handjes en vrijwilligers of hoe breng je nou eigenlijk alles in kaart en op orde? Nou, laten we daar nou samen iets op gaan vinden. Daarom bieden we je in deze module handvatten waarmee je jouw vrijwilligersmanagement in kaart kan brengen. We geven je ook tips om mensen letterlijk in beeld te krijgen als vrijwilliger. Hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat iedereen op de vereniging een steentje bijdraagt. En niet te vergeten hoe je een vrijwilliger ook tevreden houdt. En je samen dus als vereniging verder kan. Soms lijken de tools een open deur, maar de vraag is, doe je het wel? Soms vragen we ook wel eens anders te kijken naar uitdagingen die je probeert te tackelen. Kijken of je daarmee tot nieuwe inzichten kan komen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. Het is leuk en vooral handig om de module met meerdere mensen van de vereniging te volgen. Zo kan je elkaar op ideeën brengen, samen plannen uitwerken en elkaar inspireren. Doorloop de stappen en kijk welke inzichten deze module je biedt. Om de punten die je uit de module haalt ook voor de vereniging zichtbaar te krijgen, hebben we een roadmap ontwikkeld. Die kan je voor jouw vereniging inzetten. Je kan deze overal ophangen. Op die manier worden jij en andere deelnemers aan deze online training herinnerd en zien jouw leden ook waar je mee bezig bent. Je zet vrijwilligerswerk bewust in de spotlight en dat is al een mooie eerste stap. We wensen je veel plezier en inspiratie.